Hoi, ik ben Chantal van EU Claim en ik werk op de Claimdesk en de topper van de maand maart komt deze maand van de Claimdesk en is Martine. En Martine is de topper van de maand omdat zij ontzettend veel inzet toont, ze werkt ontzettend secuur en uh, ze is nooit negatief. Hoi Martine, we hebben je ontvoerd ja. uh, en dat komt omdat jij je topper van de maand maart wow. bent geworden. Ik vind het geweldig dat ik uh, topper van de maand ben geworden en ik vind het heel leuk om bij je hier kleed te werken.